tussen de kolen. Hier zie je er een heleboel. Uh, um, hier achter zie je er nog meer. Het zijn er zoveel dat het van boven wit is. Weet ik weet niet precies hoe dat komt. Um, en uh, het is ook, uh, nou, het is nog niet helemaal wit van de mensen, maar er zijn ook superveel mensen hier, namelijk 300. Je ziet ze niet allemaal in beeld. Niet iedereen wil altijd in beeld, want uh, dat kan natuurlijk uh, gevaarlijk zijn voor je goede naam, want uh, actie voeren. Uh, houdt vaak in dat je goede naam opeens verdwijnt. dat ze je een nou activist noemen in plaats van iemand met een hart voor de wereld en de samenleving. Dat is uh, tragisch. Uh, maar uh, hier zit ik met iemand. Uh, wil je een beeld? Ja hoor, kom maar. Hoi. Dag roodkijkers. Uh, Hallo. <laughs> en ik, hoi. Uh, en uh, ik wil weten, hoe ben je hier gekomen? Hier, zeg maar, waar je nu hier. zit. En hoe lang uh, zit je hier lopend. al? Lopend. En... Uh, hij kruipend en struikelend over de kolen en uh, wat, wat zijn jullie nu aan het Spanend? doen? wat we hier aan het doen zijn is uh, gezellige bezetting te houden de gezellige bezetting want we hebben er nog echt last van uh, het is heel winderig en nat weer dat betekent dat we weinig last van kolenstof en dat is ook heel erg fijn en we zijn met leuk veel mensen dus je ontmoet nog eens iemand je praat nog eens met iemand doet leuke dingen uh, je schrijft eens dus wat op Bulldozers. Meestal Wat heb boek. je allemaal opgeschreven? Oh, ik heb niks opgeschreven, maar ik zie hier achter me een bulldozer met je moeder. Kijk, okay. daar. daar is de bulldozer met je moeder. Want de aarde de is aarde. natuurlijk... Het gaat naar de Filistijnen. En, en dat, dat doe je met je moeder ff. ook niet. Hopen nee, dan. dat doe je je moeder niet aan, verdorie. En zeker moeder aan niet, want dat is niet zo slim.